Automatiseren, de engineer. De eventpresentatie van 13 oktober 2022. Mijn naam is Gijs Kappen en ik heb een presentatie gegeven over de automatiseren van de engineer. En ik wil me graag even voorstellen. Ik, uh, ja, ik zal me meteen met een guilty pleasure in huis vallen. Ik hou van vreugelen. Uh, de interesse in techniek, dat, uh, dat zit in je als techneut. Dat vind je leuk en dat houdt je bezig. Waaronder dus ook het, uh, het automatiseren van, uh, van dit soort engineering taken. Uh, het automatiseren, dat, uh, dat hoort bij je. Dus dat, uh, dat was een mooie gelegenheid om daar wat over te zeggen. En we hebben het vandaag gehad over uh, het productcreatieproces. Dat is de rode draad waar we op uh, dit event uh, bij stilstaan. Uh, dus als producten gemaakt worden, gecreëerd worden, dan doorlopen ze een cyclus. Het begint aan de linkerkant met ontwerpen en dan loopt het via simulatie, productie en gebruik. Uh, gaat het naar de, eigenlijk de gebruiker toe, de, de, de mensen die bijvoorbeeld zo'n machine die je hier ziet, uh, in gebruik nemen en onderhouden. Uh, en vervolgens krijg je na de einde van zijn, uh, van zijn levensduur, krijg je recycling. En daaruit krijg je wellicht als producent weer ideeën voor, voor je volgende generatie. Nu zien we die, die cyclus, die zien wij dus ook uh, gewoon geregeld terug. Hetgene wat wij ook zien is dat wij door digitalisering zien we dat uh, performance data en, en andere soorten gebruikersgegevens uh, terug in die ontwerpcyclus komen. En dat vinden wij met name een voorbeeld van de Digital Twin. Daar zie je dus dat gegevens die je realtime, die je op elk moment kan opvragen over jouw machine, uh, invloed hebben over jouw bijvoorbeeld jouw uh, ontwerpstadia. Um, waar gaan we nou uh, in deze sessie naar kijken um, wij willen het vandaag hebben over automatisering die je kunt doen vanuit de engineering en dan met name willen we uh, stilstaan bij uh, uh, dat doe je niet zomaar hè? je zult dat doen naar aanleiding van nou, ik zie dat ik misschien wel een aantal Taken zie ik vaker voorbij komen uh, en, en die kan je dan automatiseren. Hè? De, de, en Dan spreken we ook vaker over de standaard. Nou, daar zul je ook wel wat keuzes bij moeten maken. Je zult moeten, moeten zeggen van nou, uh, wat is onze standaard en uh, waarom definieert dat onze producten van ons bedrijf? Um, maar denken we nou aan uh, het automatiseren van de engineer, dan uh, moet je er niet te moeilijk over denken. Een voorbeeld is gewoon via Excel parameters aansturen en dan kan je het en het ander al. Alleen nou ja, met Excel hadden we nog wel eens dat je behoorlijk nauw jouw Excel documentatie bij jouw ontwerp moet houden. Nou, in dit geval is er een stuk uh, uh, eenvoud bijgekomen in de vorm van de design configurator en daar willen we vandaag ook echt wel bij stilstaan. Daar zullen we wat van laten zien. Uh, in de vorm van de basic variant en die is voor iedereen te gebruiken vanaf een foundation en daar zit bepaalde functionaliteit in en daar zou ik ook meteen nu de uitnodiging willen doen om dat te proberen en jezelf daarin te bekwamen uh, want uh, is dat iets voor je en zie je dat daar mooie dingen optreden dan kan je met een betaalde variant zelfs nog een stap verder en dan kan je toch echt wel een heel eind mee komen richting een soort uh, configure to order slash engineering to order. Nou daar komen we dadelijk wel wat uitgebreider op terug hoor. Vervolgens wil ik ook afsluiten met een voorbeeld waarbij je dus na die uh, automatisering dus ook makkelijk kunt integreren met je datamanagement. Maar allereerst um, een beetje een soort praktijksituatie. Uh, ik, ik, mijn achtergrond is dat ik uh, projectengineer ben geweest. En um, nou ja, ik kwam, dit soort mailtjes kwam ik wel vaker tegen. Uh, ik zat bij, uh, bij diverse klanten die, uh, die machines en producten maakten. En het is altijd een, een speelveld over de kansen die je krijgt en de kansen die je wil grijpen. En uh, dit is nou een beetje zo'n zo voorbeeldje van ja, we hebben dus een, een, een machine die moeten we uitleveren. En, uh, ja, we zijn al aan het ontwerpen. Die order die is er. Maar nu vraagt die klant van ik wil eigenlijk ook nog een transportband. Ja. Uh, wil je die er ook nog bij? We hebben er niet eigenlijk tijd voor, maar ja dat wordt wel gevraagd vanuit sales van ja ik heb hier nog een extra aanvraag en het, het weet je, in de relatie met die klant helpt dat enorm en ik heb daar echt wel respect voor. Maar er vallen me dan een paar dingen op. De, de term spoed staat er al in. Er wordt gesproken vanuit sales dat het een kopietje is. Nou ja en dat ze uh, ook al een deadline hebben gesteld wanneer ik dan klaar zou moeten zijn. Nu. Is het een mailtje die een, een soort aftrap heeft gevormd in, in mijn verhaal? Want ik zei van tevoren, nou onze transportbanden, daar doen we er best wel veel van. Nou, daar hebben we nog best wel over gediscussieerd, want wat is dan veel? Ik heb gezegd, nou ik ga gewoon eens onderzoeken, ik ga eens terugkijken naar de tijd en ik breng het gewoon eens in kaart hoeveel transportbanden wij maken, want... Wij maken ze soms onder dit mom van een spoedje, maar we maken ze ook vaak gewoon, gewoon gepland. Maar daar zit een bepaalde waarde in. Wij als engineers zijn er altijd mee bezig. En uh, maar hoeveel tijd zijn we er nou aan kwijt? En ik heb eens geteld en uiteindelijk zie ik dus dat ik 11,6 transportbanden gemiddeld per jaar maak. Nou, het zijn er niet weinig, zijn 12 transportbanden. En Je raadt het al, ze zijn altijd anders. Hè? ik heb ook wel dat altijd anders is een kaart gebracht van ja maar wat is er dan zo anders aan en je ziet dat toch wel redelijk wat opties waren gelijk en eigenlijk was dit voor mij een aanleiding dat ik zeg nou goh, um, ik ga dit automatiseren dus bij de eerstvolgende opdracht die je krijgt heb ik wat tijd nodig want ik ga een een configureerbaar model maken zodat ik makkelijker zo'n aanvraag van goh kun je in twee weken effe een transportbandje maken zodat ik die ook daadwerkelijk effe kan doen. Aangezien toch twaalf keer per jaar voorkomt heb ik daar wel tijd voor, meen ik. Ik heb er ook een, een, een, een ROI aan gekoppeld, een return on invest in het Engels natuurlijk. Ja, in onze uh, Nederlands opbrengst en investering. Um, het risico om dit te automatiseren is redelijk laag. Het, het is niet onze kerncompetentie die transportbanden. Het is een ja. beetje iets wat... Het greasens de deal, zal ik maar zeggen. En het is ook niet heel moeilijk vanuit engineering. Maar als ik voor de zoveelste keer een transbombat moet uitwerken, specifiek op maat. Ja, het is ook niet mijn hobby, zal ik maar zeggen. Dus ik voelde wel wat voor om nu te zeggen, uh, we gaan dit automatiseren. En ik denk dat ik daar ongeveer 5000 euro mee bezig ben. In de vorm van een stukje software aanschaffen. Het model opzetten en pas maken. En, en dat proces in orde krijgen. En, en misschien ook wel afspraken maken met onze sales maar onder de beide 5000 euro. Wat brengt me dat op? Ja, het, het, het, het, ik ga ervan uit dat die automatisering eigenlijk een, de hele uh, engineering op zal vangen en dat ik bijna met een druk op de knop klaar zal zijn. En dan zie je dat dus je, je opbrengsten kunnen nog wel redelijk oplopen. Dus mijn chef, aan wie ik deze heb overlegd, deze ROI, die zei van nou Gijs, ik, ik ben het er mee eens, zullen we maar daar mee starten. Um, voor diegenen die hier aan denken aan van nou ja Gijs, je hebt het nu over die design configurator maar hoe moet ik daar nou inzien eigenlijk is de design configurator qua moeilijkheid zien we dat niet zo heel erg lastig is. Um, de, ik snap dat het, uh, je uh, qua effect wat meer zult hebben als je dus he, aan de linkerkant zie je daar de prepared documents tool die wij bijvoorbeeld hebben. Of je schrijft uh, macro's in, in Solid Edge. Ja, dat zit wel aan de, aan, de, aan, de, zeg maar, aan de lage automatiseringskant. Omdat je best wel veel moet programmeren voordat je bepaalde effecten hebt. Het is ook niet bijzonder complex, dat zeker niet. Maar het, uh, het, uh, het is meestal bijna behoorlijk wat tijd mee kwijt. Uh, dat, dat is wel het, uh, het, het wat wij zien bij onze klanten. Deze design configurator valt dan middenin. Hij is niet moeilijk om te ontwerpen, zeg maar. Uh, de, qua kunde ik sluit je vrij makkelijk aan vanuit de werktebouwkunde opleiding bijvoorbeeld. En dan kijk je nou naar bijvoorbeeld automatisering die nog veel verder moet gaan dan uh, het aansturen van parameters, want daar zullen we dadelijk even een voorbeeld van zien. Dan hebben we het toch echt wel over bijvoorbeeld een teamcenter configuration management of wanneer je dus met de hele software kits uh, gaat programmeren. Uh, dat, zijn toch echt wel, uh, wat, uh, dat vereist een hogere kennis van, van de gebruiker en dan moet je toch wel uh, goed weten waarmee je bezig bent. Vanzelf zijn dit ook wel wat kostintensievere uh, projecten. Gaan we dan kijken naar een voorbeeld, dan um, draait ik de zaak vandaag eens helemaal om. Um, we gaan eerst eens naar het resultaat kijken. Dus er werd net in die brief gevraagd, Gijs, er is een spoedje, wil je even, wil je in twee weken wat maken? Ik ben aan de slag geweest en ik heb een configurator gemaakt. En ze vragen me eigenlijk om bepaalde, hele specifieke maten in te voeren in, in, een, in, een, in een transportband. En uh, nou, nee, laat ik je anders zien uh, wat daaruit voorgekomen is. Gaan we eens even kijken. Ik klik hem eens even aan. Zo, daar loopt hij. Um, dus in deze, ik heb even opnames van tevoren gemaakt... Um, Zoals je ziet dan hebben we een gewone samenstelling. Uh, vanuit die samenstelling is namelijk het configuratiemodel uh, te runnen. Uh, deze design configurator is namelijk ook embedded in jouw Solid Edge. Wat je ziet is dus ik heb een samenstelling met een normale verdeling. Dus ik heb een, een transportband en ik heb daaronder een frame. Uh, ik heb er een aantal maten bij gezet zoals deze hoogte, de lengte van de transportband en de breedte van de transportband. En met deze maten kan ik dus uh, uh, een, een, variant, een variant ervan maken. Dus je ziet hier dat ik naar de design configurator ga. Ja, ik heb een aantal invoerparameters en daarmee kan ik dus dit model verder aansturen. En het is niet één model, het zijn meerdere modellen. Nou, de, in die mail die ik kreeg stond 256 2,56 mm. Behoorlijk specifiek. Eh, en een bandhoogte van 1204. Wat ook behoorlijk specifiek was. Maar dat komt omdat ze... Ja, ze wil redelijk ommatig. Ik geef nog even wat, uh, wat opties erbij. Dus ik heb een zijgeleiding en een eindsensor. Ik geef er nog wat parameters van in. En dan laat ik het programma lopen. Dus hij stuurt dus nu heel netjes mijn model aan. Je ziet ook realtime dat die modellen dus veranderen. Je stuurt de parameters van die modellen aan. En nu is hij klaar. Dus ik heb mijn... Chef belooft, ik ga een configureerbaar model maken en dat uh, gaat mij tijd schelen en dat klopt, want uh, ja, hij is nu klaar. Hij heeft mooi die 200 hierin opgenomen. Hij heeft die 2,56 meter in lengte en die 1204. Dus je merkt al, het is een behoorlijk specifieke transportband um, die ergens, waarschijnlijk, echt uh, volledig in past. Um, en blij met het resultaat ben ik naar mijn baas gegaan. Dus je ziet hoe makkelijk het genereren is van dat te configureren model. Een aantal parameters invullen en hij loopt. Nou, wat hebben we dus net gezien? Transportband is op maat in te stellen. Automatisch pakt hij de juiste componenten. Want ik heb voor die transportbandbreedte, bijvoorbeeld hierbovenin, daar zijn een aantal standaard rollen beschikbaar. En hij kiest, afhankelijk van de keuze die ik maak, kiest hij daar een transportbandrol bij. Dus ik heb een soort mix van uh, zaken die al klaarstaan en zaken die aangestuurd worden. Verder zien we dat de structuur behouden is en dat er opties toegepast worden. Nu neem ik je mee naar het eerste begin um, om die transportband te maken. En dan beginnen we met, uh, nou, laten we dan aan het, het, nu heb je net gezien wat het resultaat was en nu gaan we naar het allereerste begin dat we een uh, transportband formuleren. Um, dus laten we beginnen met een onderdeel en die slaan we op als uh, band. Um, we geven hem een specifieke naam, master belt mee. Die master, daar um, zullen we straks van zien. Dat is een term die ik gebruik om alle geconfigureerde onderdelen dus te, te noemen en dus ook te vinden straks. Nou, we beginnen met een schets. We leggen Via een schets leggen we vast wat de vorm is. En dat doe ik eigenlijk omdat um, die schets dadelijk ook voor, bijvoorbeeld als, ik, als er een collega aan dit model werkt, dat hij via die schets kan teruglezen wat een beetje de ontwerpstappen zijn geweest voordat we hier zijn gekomen. Nou, de banddikte is rustig 2 mm en ik wil tussen de binnenste contour wil ik dadelijk de maat vastleggen. Ik kies ook aan de binnenkant weet ik dat de roldiameter 65 mm is, ja. De helft is 32,5. Nou, dus geef deze schets ook best wel een specifieke naam. Je helpt op zo'n manier gewoon je collega een beetje wegwijzen in jouw samenstelling of in jouw parts. Kijken we nu naar deze schets, dan uh, zie je dat een aantal van de elementen uh, in jouw variabele tabel te zien zijn. En ik ga al meteen voor, uh, een setje maken voor het configureren. Ik geef alvast een parameter lengte en ik koppel de schetsmaat aan deze lengte. Ik weet dat die 208 had was, hem, dus ik uh, verwijs hier intern in de variabele tabel naar deze maat. En je ziet, de schets reageert naar die maat. Even opslaan voor de zekerheid en dan gaan we hiervan een extrude maken. Je kan dit natuurlijk ook in één keer. Je kan makkelijk een schets maken en uh, jouw extrude in één functie dus vangen. Uh, maar zoals ik zeg, ik uh, werk soms liever in, in stapjes vanwege het overzicht. Dat maakt voor een ander gewoon wat makkelijker om te zien wat hij nou gedaan heeft om jouw stappen terug te volgen. Um, en er is hier geen goed of fout bij, dit, dit kan gewoon allebei. Nu ga ik via PMI ga ik de maten weergeven zodat die gewoon uh, lekker zichtbaar zijn uh, als ik uh, bezig ben. Dus ik kies er hiervoor om die binnenmaat van de transportband te identificeren en die te tonen. Dus dit was een meter. En dan wil ik er nog eentje, die wil ik hier op de kopse kant. Dat is de breedte van de band, dus 500. Dit zijn voor mij de belangrijkste. Wederom in de variabelen ga ik die breedte, die ga ik ook eventjes apart noemen, zodat ik dadelijk via een configuratiemodel deze lengte en die andere is width die ik nu toevoeg, om die te kunnen aansturen. Zo, deze zijn gekoppeld. Um, ja, wil ik het eigenlijk wel even testen? Dan laat ik hier eens 1500 van maken. Deze 430. En dan zie je dat mijn model mooi daarnaar luistert. Um, ik geef hem nog even een blauwe kleur. Het um, komt omdat we transportbanden redelijk uh, richting de voedingsmiddelenindustrie uh, sturen. En ik doe dat niet via het materiaal, een beetje specifiek, want het materiaal kan nog wel eens wijzigen. De kleur van de band is wel altijd specifiek blauw. Um, of het een bepaalde uh, structuur zou hebben, ja dat doe ik via de materialen. Um, kijken we nog eventjes naar een andere methodiek. Het bestellen van deze transportbanden namelijk gebeurt altijd op lengte. Dus wat ik nu wil is die binnencontour die heeft een bepaalde lengte. En die ga ik opmeten. En nu is het mooi dat die meetwaarde wordt cumulatief. Zie je dat hier? Dit kleine invulveldje. Let op als ik nu die binnencontour er weer bij pak, dat bochtje. Plup, dan zie je dat die totale lengte loopt op. Nou, dat is dus van deze vier lijnstukken een heel mooi resultaat. Deze knop, die helpt me dan enorm, want deze knop gaat deze meetwaarde vervolgens koppelen aan de variabelen. Dus hier geef ik dat een logische naam, dus de flat length geef ik dit. Zodat deze uitgeslagen lengte een onderdeel wordt van mijn variabelen. Dus ik heb een meetwaarde, heb ik nu doorgestuurd naar mijn variabelen. Nou, flat length. En voor dit geval dus echt schitterend. Maar let op, als ik hier duizend van maak, dan gaat die flat length dus omlaag. Dus ik heb een intelligente meetwaarde gemaakt, die ik kan gebruiken. En een van de dingen waarmee ik die kan gebruiken, is dat ik zeg, nou, ik wil dat die waarde, dat die dus exposed wordt. Omdat ik een inkoper heb die bijvoorbeeld deze door lengte koopt. Nou, dat zie je heel netjes. Hij is dus nu exposed. Het is een property die aan deze part meegaat. En uh, ja, dat het is heel erg handig. Want daarmee kan ik me niet meer vergissen met het updaten van deze lengte. Gaan we nou deze transportband in een samenstelling uh, onderbrengen. Dan laat ik eens een voorbeeld zien van de Basic uh, Design Configurator. Dus ik sla deze eventjes op. <kliek> dus dit wordt weer Master Conveyor. Belt Assembly. Nou ja, je kan je voorstellen dat alleen deze... Deze band is slechts in het begin. Er moeten nog heel veel componenten bij. Maar dat zal ik in deze tijd niet tonen. Ik laat je alleen even zien hoe we dus deze assembly aan gaan sturen met de Basic. Zie je dat hier? Basic. Basic uh, licentie van de Design Configurator. Die is dus gratis voor iedereen. Dus het voorbeeld wat ik hier doe kun je gewoon lekker nadoen. In dit geval kies ik dus ervoor dat deze masterbelt aangestuurd wordt. En ik ga een variabelen die hem dus stuurt declareren de, of noemen ik noem dit lengte die is required die moet je invullen voor mij en dit is de breedte de width en als je goed ik wou zeggen als je goed herinnert dan zag je die waarde net ook staan bij deze part maar ik denk wel dat je dat natuurlijk gezien hebt um, we gaan die twee waarden aansturen dus dit is mijn onderdeeltje ik kies een waarde die ik ga aansturen en dit zijn de dingen die je kunt doen en wij willen gewoon een property aansturen. En daar zie je die blauwe, zie je dat we die extra genoemd hebben net. En die zie je mooi naar voren komen. Vandaar dat ik die net eventjes extra aandacht gegeven heb. Dus deze lengte, die wil ik overeen laten komen met mijn lengte van mijn stuurprogrammatje. Dus hier wil ik de breedte pakken. Dus ik kies de breedte van dit part. En jij moet luisteren naar de breedte van mijn inputvariabelen. Prima. Dus nu heb ik die lengte en die breedte heb ik aan elkaar gekoppeld. Dus ik kan vanuit deze opslaan. Ik kan vanuit deze samenstelling dus nu de lengte en de breedte van dit onderdeel gaan sturen. Nou gaan we ook maar gewoon eens doen. Hè? 1200, dan kiezen we de breedte 550. En je ziet, die part die we net gemaakt hebben, die luistert hiernaar. Ik zal eens even checken via de peer variables. Ja, de 550 en 1200 en die flat length, die zit erin. Schitterend. Nogmaals, dit is dus hetgeen wat jullie thuis ook kunnen doen. Vanaf een foundation kun je dat doen. Dus nog even checken, we maken een andere waarde, 1400. Hij drilt een beetje, dus ik ga het even via de variabelen doen. Ja, en ik zie mijn 1400 terug en mijn flat length. Nou, prima. Dus deze maat zit er gewoon netjes in. Ehm... Um, nu vind ik die 550, dat is niet helemaal juist. Transportbanden, dat, uh, die bestel je namelijk niet in 550. Kan wel, maar er zijn wat standaard lengtes. Dit onderwerp, hè, dat, dat is wel mooi. Dus ik ga nu drop-down maken, zodat ik vaste lengtes erin heb. Nou, die vaste lengtes, die zijn juist zo belangrijk, omdat het ook jouw, jouw kennis en jouw intelligentie borgt in dit systeem. Dus ja, wij hebben in onze firma van deze transportbanden hebben we gewoon een afspraak 200, 300, niet 400 maar 430, 500 en 600, dat zijn de standaardbreedtes. Dus die ga ik dus nu ook vastleggen, zodat je alleen die kan kiezen. En dat is het tweede aspect wat je doet. Je hoeft de nieuwe link dus nooit uit te leggen wat die vaste lengtes zijn. Je legt het in dit systeem vast, zodat er geen andere keuze is. En dat beperken van keuze, dat is een enorme uh, winst, want daarmee hoeft nooit meer zich iemand wat af te vragen. Je kan ook niks meer fout doen. Dus zo zie je dat dus die waarde is vooraf ingesteld. En je hebt alleen maar die keuze en die kan je dus toepassen. Maar Geis kan je er nooit van afwijken. Ja, tuurlijk wel, je kan iets configureren en dat gebruiken om dus weer andere dingen te doen. Dat kan heus wel. Maar dit is een middel om in ieder geval die start, om die vast te leggen. Nou, je kan je voorstellen dat op zo'n manier je een zal uh, DV7, dat je een groter systeem bouwt. En dat je dus aldoende uitbouwend tot een hele configurator kan komen. Dus wat hebben we net gezien? We hebben net gezien dat we een model kunnen maken. En dat we die kunnen aansturen via de variabele tabel. We hebben gezien dat we dus externe koppeling kunnen realiseren. Dus dat we van een assembly uh, deze parts uh, en de waarden in, in de variabele tabel kunnen aansturen. En dat we dat erg makkelijk kunnen doen met die design configurator. Let op, dit was een voorbeeld met de basic functionaliteit. Um, die mogen jullie dus allemaal ophalen bij Siemens en toepassen. Als je dus uh, in ieder geval op de goede Solid Edge zit en dat je de, uh, found, vanaf Foundation uh, er gebruik van maakt. Het grote voordeel is: um, je hebt dan alvast wat uh, kunnen proeven en ruiken. Is er nou echt wat voor je, dan, um, dan zou je kunnen zeggen: Nou, dan gaan we ook kijken wat de standaard is. En dan kun je de functionaliteit uitbreiden tip die ik er even bij wil geven, kijk even goed naar die measure variable. Wat een super fijne manier is om dus meetwaarden um, om te zetten in variabele waarden die je vervolgens weer kan gebruiken als properties. Um, nu hebben we dus een, een transportband gemaakt die dus een aantal uh, gegevens heeft uitgewisseld, een aantal modellen heeft uitgewisseld, maar ook een aantal modellen heeft gegenereerd. En deze gaan we nu zien, dat we die gaan onderbrengen in ons data management systeem, Want ik stel me voor dat dit dus echt een project is. Dus uh, deze samenstelling krijgt ook een projectnummer. En de misschien wel heel unieke onderdelen krijgen dus projectnummer onderdelen. Terwijl meer standaard onderdelen, generieke onderdelen, die komen gewoon uit onze bibliotheek. Dus we gaan nu die, uh, die master onderdelen gaan we voorzien van een nummer, zodat we ze in onze SEDM kunnen onderbrengen. Hier zie je die transportband weer zoals we die net gegenereerd hebben met die nieuwe waarde. Um, dus we, dit is die smalle van 200. En we gaan deze eventjes, uh, uh, ik zal even laten zien, mijn, mijn management staat aan. Dus eventjes, uh, kijk, even gecheckt. Yes, die staat dus aan. Dus ik kan nu, kan ik hem gaan onderbrengen. En het eerste wat ik doe, ik pak even eerst via Save Unmanage, ga ik even naar een locatie, zodat ik uh, het model even oppak en daar neerzet. Zodat ik uh, um, van daaruit mijn, um, mijn generieke onderdelen maken. Dus stel even voor dat dit een, um, een projectmap is waar ik, uh, waar ik mijn spulletjes neer wil zetten. Dat kan natuurlijk ook in de structuur van Available en release. Dat is geen probleem, ik zet hem nu eventjes hier neer. Die bottle die doet er nu, die knikker ik eruit. En ik ga vanuit hieruit ga ik in mijn datamanagement. Ik klap even de hele structuur open en wat je ziet zijn een aantal type files. Nou, het zijn niet weinig files, maar er staat bijvoorbeeld hier ook een file in. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld waar ik even bij wil stilstaan. Want dit is een uh, elektrakast van Rital en ik zoek altijd naar de gegevens van zo'n kast. Hoe moet ik hem aansluiten? Wat zijn ook weer de aansluitpunten? En Ik laat er eventjes een, een, iets van zien wat, wat in het pakket zit, wat je misschien wel kan gebruiken. Want Um, via een tool en die heet de binder. Die staat hieronder info. Daar staat de binder. Dat is een manier om dus andere documenten te linken aan dit document. Zoals hier heb ik dus de inbouw uh, pdf heb ik eraan gekoppeld. Dus die kan je zien. Daar staat een link in. Dus als ik zeg view dan klapt die even in mijn andere beeldscherm open ogenblik. Even naar binnen slepen. Dan zie je hier dat dit de manual is, de, de technische brochure van die kast. Dus ik heb altijd mijn data heb ik onder mijn katmodellen modellen liggen. Dus je kan links maken van niet kat data aan jouw katdata data Dus even een klein zijstapje doe je met de binder. Best wel een mooie functie. Um, gaan we verder kijken, dan zie je dus hier en daar zie je dus die unieke parts die master heten. Die zie je ertussen en die ga ik gewoon eens eruit filteren met een select files op basis van de term master. En dan zie je dat die allemaal oplichten. Nou, deze wil ik even uitzetten. Die, die had ik nog voorgefilterd en je ziet dus allemaal masters. Dat zijn onderdelen die we net bij het genereren van die specifieke maten van dat modelletje, dat je die ziet. Dus dit zijn transportband, sideplates, alles wat met die lengte te maken heeft, met name zit hierin. En daar wil ik eigenlijk unieke nummers van maken. Dus um, met deze uh, regels geselecteerd ga ik een CVS gebruiken en dan uh, kan ik een bepaalde locatie kan ik aangeven. Ja, dit is weer mijn, neem even mijn projectlocatie. Daar wil ik al die uh, specifieke nummers naartoe hebben. Dat is misschien het verkoopproject waarin je bezig bent. En um, met Assign verplaats ik nu dus alle projectspecifieke componenten daar naartoe. De componenten die niet projectspecifiek, die in de bibliotheek zaten, die blijven gewoon rustig op een plek. Die blijven gewoon normaal staan waar ze staan. Dus daarmee werk je dus met hergebruik van data. En maak je project unieke data maak je aan en die zet je in een bepaalde folder. Dus op zo'n manier kan je heel mooi in je data management kan je daar mee van start. Nou, dit is dan het resultaat. Ik heb overal projectnummers van gemaakt of in ieder geval artikelnummers zoals ik dat in mijn nummergenerator toepas. En daarmee kan ik dus uh, uh, mijn, uh, mijn project kan ik, uh, afzonderen van dus andere projecten, omdat ik dus via die nummering, en misschien heb ik ook wel bepaalde properties aangestuurd zodat ik het nog kan, uh, kan vinden, um, zodat ik die uh, projecten geïdentificeerd heb. Nou, wat hebben we net gezien? We hebben net gezien dat we dus vanuit het configuratiemodel vrij makkelijk in datamanagement specifieke nummers kunnen maken. Je kan heel handig filteren en op zo'n manier heb je dus de nieuwe dingen heb je binnen handbereik. Het tweede wat ik erg leuk vond om even te laten zien was het uitstapje naar de binder. Dus als jij de spec sheets hebt of je hebt misschien inbouwmaten. Je kan die documentatie aan jouw kat hangen, maar let wel even op als je het vrijgeeft dan blijft jouw link ook bestaan. Maar het is in ieder geval een goede manier om data aan elkaar te binden. Um, hiermee komen we eigenlijk aan het einde van deze sessie over uh, automatiseerde engineer. Um, en eigenlijk wat ik jullie mee wil geven is dat um, wanneer je dus aan automatisering denkt, dan um, zal eigenlijk een van de eerste stappen moeten zijn, is dat je over je eigen standaard moet nadenken. Het zou jammer zijn als je nou elke schroef of bout of moer of plaat die je ooit maakt, dat je die in een configuratiemodel hangt. Nee, het is eigenlijk dat je, uh, we willen je aanmoedigen om na te denken over wat zijn jouw standaarden, wat gebruik je het meest en wat is zinvol om te gaan automatiseren. De tweede is dat we uh, je wel aan willen moedigen om te automatiseren. Want scheelt je gewoon als engineer heel veel tijd. Uh, het kan niet echt zomaar zoals met deze transportband. Ja, normaal gesproken zou je echt wel een aantal uur bezig zijn om die onderdelen te stretchen. En laat staan als er afhankelijkheden zijn, dan ben je sowieso langer bezig. En met deze uh, stap kan je dat gewoon enorm versnellen. Hey, maar Ik heb je niks uh, zien doen over tekeningen. Nou, no worries. Ook tekeningen zitten in deze uh, design configurator gekoppeld, dus die hadden we net zo goed mee kunnen nemen, maar we hebben een redelijk beperkte tijd voor deze sessie, dus uh, daar zou ik je voor uitnodigen om een keertje in, met ons in gesprek uh, te gaan, want we, we hebben daar zeker wel voorbeelden van en we kunnen daar veel meer laten zien. Um, nu um, sluiten we hierbij af, zeg maar. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt door, uh, door wat we vandaag hebben laten zien. We willen eigenlijk zeggen van nou ja, uh, als je vragen hebt of je wilt er wat meer van zien, je wilt misschien een demo een keer bekijken, kom met ons in gesprek, kom een keer bij ons langs. En dan kunnen we zeker wel verder uh, in jullie specifieke vragen ingaan. Dankjewel voor nu en uh, tot de volgende keer.